Hey, leuk dat je meedoet aan deze missie. In deze missie ga je een slim boeken systeem programmeren. Voer een plaatje van je favoriete boek in. En het slimme programma beveelt je een boek aan dat je waarschijnlijk ook leuk vindt. In de eerdere missies heb je ontdekt dat slimme computerprogramma's kunstmatige intelligentie gebruiken om voorspellingen te kunnen doen en zo zelfstandig beslissingen kunnen nemen. En om zo'n voorspelling te kunnen doen maakt het slimme programma gebruik van een algoritme. Een stappenplan dat met een heleboel voorbeelden, een dataset, is getraind. Zodra je nieuwe informatie in het programma stopt, vergelijkt het algoritme deze nieuwe informatie met de kenmerken van de eerdere voorbeelden. De drie slimme programma's die je programmeerde maakten gebruik van sensoren, beeld, audio en tekst, om deze nieuwe data op te nemen. Maar er bestaan ook slimme programma's die op een andere manier data verzamelen. Misschien gebruik jij ze wel, YouTube bijvoorbeeld, of TikTok en Instagram. Deze slimme online programma's verzamelen data op basis van de dingen die jij in dat programma doet. Ze kijken bijvoorbeeld naar welke posts jij hebt geliked, welke sites je bezoekt, welke video's of series je kijkt en welke accounts je volgt. Zo bouwen ze een profiel van data over je op. YouTube bijvoorbeeld. Al die data die jij aan YouTube voert door te klikken en te kijken wordt bekeken door het algoritme. Het algoritme vergelijkt de kenmerken van de video's die jij kijkt met de kenmerken van andere video's. En andere mensen die dezelfde video's bekeken. Zo kan het programma voorspellen welke andere video's jij waarschijnlijk ook leuk gaat vinden. Met als doel? Wat denk je? Jou zo lang mogelijk in het programma te houden, zodat je zoveel mogelijk reclames te zien krijgt. Pak dit werkblad er maar eens bij. Welke kenmerken of klasses zou jij als je YouTube was aan een video hangen? Oftewel, wat zou jij willen weten van je kijker? Ik heb er al eentje ingevuld. Bijvoorbeeld de duur van de video's die je kijkt. Ik vul in duur video. Waarom? Als jij veel korte video's bekijkt, wil ik jou ook andere video's aanbevelen die kort zijn. Daarnaast zie je ook een profiel van de kijker. Hier doe je hetzelfde, maar dan benoem je de kenmerken van de kijker die jij zou willen weten. Bijvoorbeeld leeftijd. Een reclame voor baby shampoo zou waarschijnlijk niet in de smaak vallen bij iemand die 80 jaar is. Nu jij. Zet deze video even op pauze en bedenk en noteer de kenmerken. Ik heb ingevuld onderwerp van je video, welke accounts je volgt, welke video's je geliked hebt en hoe lang je kijkt. En je leeftijd. Waar je woont, welke taal je spreekt, maar er zijn nog veel meer kenmerken. Tuur me door wat jij hebt ingevuld via social media, ik ben erg benieuwd. Al met al best veel data toch? Deze slimme programma's, of eigenlijk de bedrijven van wie de programma's zijn, willen dus weten wie je bent en wat je interesses zijn. Met deze informatie kunnen ze jou precies de juiste advertenties laten zien om je te overtuigen bepaalde producten te kopen. Maar het is ook best handig. Als jij video's in je feed te zien krijgt die je leuk vindt, scheelt je dat weer een hoop gezoek. Eens kijken of jij zelf zo'n aanbevelingsprogramma kunt programmeren. Maar in plaats van video's gebruiken we boeken. Klik eerst onder de video op de button bestanden downloaden en unzip de map. Terwijl je dit doet kun je deze video even op pauze zetten. Navigeer dan in Chrome naar cognimates.me, klik op Code and Play en upload het zojuist gedownloade project. Net als bij de chameleon is de eerste stap het trainen van het AI. Ik heb een heleboel voorbeeldafbeeldingen van boekomslagen gedownload. Deze heb ik verdeeld over zes kenmerken. Grappig, sport, spannend, dieren, leren en stripboeken. Deze plaatjes heb ik als voorbeelden aan het algoritme gevoerd. Het algoritme heeft ze één voor één bestudeerd en zo het model getraind. Wanneer ik nu een andere afbeelding in het algoritme voer, bekijkt het algoritme deze nieuwe afbeelding, bepaalt met welke kenmerken van de voorbeeldafbeeldingen deze nieuwe afbeelding overeenkomt en zo kan het voorspellen in welke categorie dit boek waarschijnlijk zal vallen. Met die informatie kan een slim computerprogramma een aanbeveling doen voor andere leuke boeken in dezelfde categorie. Eigenlijk hetzelfde als bij YouTube. Pak nu dit werkblad en vul voor elk label twee boeken in, bijvoorbeeld bij Spannend. Harry Potter en de Steen der Wijze en Robotjacht. En bij Stripboek, Suske en Wiske het Lekkere Lab en Asterix en de Belgen. Zet de video maar even op pauze. Gelukt? Mooi. Ik heb gemerkt dat ik soms een foutmelding krijg bij het openen van een bestand in Cognimates. Dit kun je oplossen door het project nog een keer te uploaden. Dan doet hij het wel. Open dan nu het project wat je eerder hebt gedownload. En maak een variabele, boekkeuze. Nu jij. Klik op de start sprite. Eerst de koppeling maken met de website waarop het getrainde model staat. Kopieer de code en plak hem in het codeblokje. Zodra de koppeling is gemaakt, kies dan het model boeken. Dan vraag, vul het adres van je boekomslag in en wacht. Hier vul je dadelijk steeds de URL, het internetadres van een boekomslag in. Deze URL kopieer je vanaf een website, bijvoorbeeld van Bol of Amazon. Dan zoek beeld via link Antwoord. En zoek de voorspelling voor wat je op de foto ziet. Nu jij. Omdat ik misschien meerdere boekaanbevelingen wil krijgen, zet ik met een paar codeblokjes eerst alles op 0. En wacht ik na de klik ook nog 1 seconde, zodat ik zeker weet dat de eerdere voorspelling gewist is. Nu jij. Mijn code maakt nu de koppeling met de website waarop het getrainde model staat. Zoekt in het model naar overeenkomsten met het boek dat jij hebt ingevoerd en doet een voorspelling. Dan zes condities voor de aanbevelingen. Voor ieder label 1. Schrijf de eerste en kopieer het dan vijf keer. Als het beeld sport is, dan kies de variabele boekkeuze. En een willekeurig getal tussen 1 en 2. Als de keuze 1 is, zeg dan, misschien vind je, en hier vul je het eerste sportboek van je werkblad in, ook leuk. Kopiëren. Verander de 1 in een 2 en vul ook het tweede boek van je werkblad in. Nu jij. Dan 5 keer kopiëren. De labels aanpassen. En de rest van de boeken invullen. Nu testen, maar voor de zekerheid eerst even opslaan. Dan open een nieuwe tab of venster in je browser en navigeer naar een boekenwinkel. En zoek een boek. Kopieer dan via rechtermuisklik de locatie van de afbeelding. Navigeer terug naar je project en klik de startbutton aan. Plak vervolgens via de rechtermuisklik de locatie van de boekafbeelding in het chatvenster en klik op het vinkje. Hij doet het. Nu jij. Gaat er iets niet goed? Check dan met behulp van deze video heel nauwkeurig de code van iedere sprite. Staan alle blokjes op de juiste plaats? Of ben jij er misschien per ongeluk ergens eentje vergeten? Trouwens, ging het altijd goed? Maakte het AI altijd de juiste voorspelling op basis van de boekvoorkant? Bij mij niet altijd. Hoe zou dat komen, denk je? De voorkant van een grappig boek lijkt ook best vaak op de voorkant van een spannend boek. Of je hebt een spannend en grappig boek. En hoe zou je je programma dan slimmer kunnen maken? Je zou bijvoorbeeld meerdere klasses, meerdere kenmerken aan een boek kunnen hangen. Een grappig en een spannend boek met plaatjes. Zo kun je veel betere combinaties maken. YouTube-video's hebben wel honderden kenmerken. Het hangt dus ook vaak van de programmeur en het algoritme af of een programma echt slim is. En er kunnen natuurlijk altijd foutjes insluipen. In de laatste missie van deze serie ga je daarom kijken wat er allemaal goed, maar ook wat er allemaal mis kan gaan bij programma's die gebruik maken van kunstmatige intelligentie. Heb je nog zin om door te programmeren? Voeg dan nog meer boekaanbevelingen toe. Of toon een plaatje van het label dat je programma kiest. Leuk dat je hebt meegedaan. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Dan ben jij de eerste die hoort wanneer er een nieuwe missie online staat. Tot de volgende missie.